Leraren lieten de afgelopen jaren duidelijk van zich horen. En terecht, want je bent niet meer vrij in je werk als de werkdruk zo hoog is, het salaris eigenlijk te laag is en er te weinig collega's zijn om het belangrijke werk te doen. Daarom maken wij de leraar tot prioriteit. Dit doen we door het salaris van basisschoolleraren te verhogen naar het niveau van middelbare schoolleraren. De lestaak voor leraren willen we terugbrengen naar 20 uur per week, zodat er meer ruimte is voor ontwikkeling en voorbereiding van de lessen. Ook willen we meer handen op school. Niet alleen leraren, maar ook ondersteuners. Zo is er meer tijd voor ieder kind en kun je weer echt leraar zijn.